Hoi, ik ben Ritske van Voice en met onze zakelijke telefoniecentrale kan je je bereikbaarheid instellen via de klik and Bell plugin. Zo ben ik nu bereikbaar op mijn laptop, waardoor ik met het lekkere weer lekker thuis kan werken. Fijne zomer gewenst!